40% van alle vertragingen en annuleringen in het vliegverkeer ontstaan vanwege het weer. Maar niet alleen het weer, ook landingsbanen, training van personeel en de ligging van bepaalde vliegvelden zijn van belang of dat jouw vlucht vertraagd of geannuleerd wordt wanneer het weer slecht is. Mist, sneeuw, ijs en storm. Regelmatig gooit het weer jouw vliegplannen in de war. Wil je nou weten of dat jouw vlucht hierdoor gehinderd wordt, dan hebben wij daar een handige checklist voor. Er zijn vier vragen die je jezelf kunt stellen. Nummer 1. Vlieg je vanaf Amsterdam-Schiphol of van een regionaal vliegveld? Amsterdam-Schiphol Airport heeft de meeste last van onverwachte weersomstandigheden, zoals het weer. Doordat het vliegveld op volle capaciteit draait... moeten er vrijwel altijd vluchten uit het schema gehaald worden... om draaiende te blijven in het geval van beperkingen zoals slecht weer. De kans dat jouw vlucht dan geannuleerd wordt... of een forse vertraging oploopt, is dus een stuk groter. Vraag 2. Vlieg je naar een Europese bestemming? En is dit een drukke bestemming? Hoe vaak lees je wel niet in de media dat KLM Europese vluchten annuleert... in verband met de verwachting van slecht weer? Dit zijn de eerste vluchten die uit het schema worden gehaald. Waarom? Omdat dit ook de minst bezette vluchten zijn en de bestemmingen vaker op een dag of per week aangevlogen worden dan de intercontinentale vluchten. Nummer 3. Wat is het type vliegtuig waar je mee vliegt? Tussen een Boeing 737 of een Boeing 747, daar zit het verschil niet. Maar wist je dat een Embraer vliegtuig, die vooral door KLM Cityhopper gebruikt wordt... meer zichtbeperkingen heeft in het geval van slecht weer dan een Boeing of Airbus toestel? Het beste vliegtuig in het geval van slecht weer is trouwens het propellervliegtuig Dash 7. Deze vliegt vooral in Groenland, waar de winters een tikkeltje strenger zijn dan in Nederland. Vraag 4. Ga je op wintersport... Wintersportbestemmingen als Innsbruck, Chambéry of Grenoble kunnen problemen opleveren. Zo zijn de landingsbanen op Chambéry en Grenoble behoorlijk kort. Bij glad mogen grote vliegtuigen hier dan ook niet landen. Op Innsbruck gellen weer sneller zichtbeperkingen. Piloten moeten dan een extra training gehad hebben om hier te mogen landen wanneer het zicht minder goed is vanwege het weer. Heb jij nog tips over vliegen en het weer? Of heb je nog vragen naar aanleiding van deze video? We horen het graag.